Hey jongens en meisjes, dames en heren. Hier een lifehack filmpje voor deze warme, klamme en benauwde dagen. Als je net een wasje hebt gedraaid en je was is dus nog een beetje vochtig, is het een heerlijk koel cool gevoel om je kleding dan juist aan te trekken. Het voelt als een airco pak wat je aantrekt. Iedere wasmachine is bij anders, dus check zelf hoe je dit voor jouw wasmachine het beste kan instellen. Ik zou denken kasdroog of als er niets over op je wasmachine staat, gewoon voelen of je kleding verkoelend aanvoelt. Een fijne, koele dag. Hey guys and girls, ladies and gentlemen. Here's a life hack video for these warm and clammy days. If you have just done a wash and your laundry is still a bit damp, it's a wonderfully cool feeling to put on your clothes then. It feels like an air-conditioning suit, which you put on. It's so fresh! Every washing machine is different, so check for yours, so how you can see the settings are best for your washing machine. I would think cupboard dry. Or if there's no info on your washing machine about it, just feel how your clothes are feeling, if they're feeling cool. Have a nice cool day!